Een hele goede, goede, goede ochtend, lieve YouTube-kijkers. Oh, de deurtje was hier, Rick. exact. Ik zag het aan het lampje achterin. Ja, uh, welkom bij de stofjes. Zondagmorgen praten, we zijn er weer. Uh, ja, rustige week gehad. Zo. Uh, een weekje waar je op de maandag en de woensdag niet meer hoeft te trainen met de meiden. Uh, daarentegen heb ik nu de, de tijd over en ben ik afgelopen woensdag samen met mijn dochter bezig gaan fitnessen. En dat was ook lekker. Dat was weer, uh, weer eens gewoon uh, fijn om, uh, ja, om weer lekker in de sportschool te bezig te zijn. Hey, dat en, uh, en dat ging eigenlijk best lekker. Mag niet klagen. Voor herhaling vatbaar. Alleen aanstaande moezak kan het niet. Dan we moeten we weer een competitiewedstrijd spelen. Een drukke week, deze week. Met voetballen. Vandaag voetballen. Minor, thuis. Uh, dan uh, dinsdag een uh, rustige training. Woensdag uh, weer een competitiesafsluit uh, thuis, Orion. Donderdag ligt de training. En dan uh, zondag weer. En dan hebben we uh, uh, weer twee trainingen. En hebben een weekendje vrij. Dus we uh, dus zijn geloof ik vijf, vijf op ook, dan zijn we vrij, een dagje vrij. En uh, vier wat er ik weet niet. Dus we uh, ja, moeten kijken wat er, uh, wat er dan gaat gebeuren. Maar in ieder geval, uh, mijn zondagmorgen lopen ze erop. Uh, vier rondjes vandaag. Uh, ging niet slecht. Uh, ik ging op een of andere manier uh, ik kom ik nog niet, uh, nog niet aan, aan, aan, aan, de ja, ja, wel, wel aan de ene kant de motivatie, maar niet de, de, de, de, de drang om, om dan inderdaad nog naar, die, naar die vijfde te gaan. Ik weet niet, tijd zat ik vandaag. Vandaag hoef ik pas om twaalf uh, uur uh, officieel aanwezig uh, te zijn, dus ik heb eigenlijk tijd zat. Maar op een of andere manier, weet ik niet. dan zit die, uh, die vierde en dan ben ik nog te veel aan, aan het denken van uh, na, volgende keer wel. Dat moet ik eigenlijk niet doen, die moet ik uitschakelen. Ik moet gewoon zeggen: van ik moet die veilen. Dan maar in een wat, wat rustiger tempo. Maar uh, dat, uh, dat, uh, dat lukt nog steeds niet. Ik weet niet misschien ik er, dat ik er nou te veel aan gewend ben om, uh, om, die, om die vier te lopen. Ik, ik hou het in ieder, geval niet meer, uh, in ieder geval niet meer zo snel naar de 3. Ik probeer toch altijd uh, naar, die, uh, naar die vier rondjes uh, te gaan. Dus dat is, al, uh, dat, is al weer, dat is wel weer een vooruitgang. Voorheen had ik nog wel eens de neiging om dan uiteindelijk uh, uh, ook uh, tot de drie rondjes te gaan in plaats van, uh, van naar de vier. En uh, dat doe ik eigenlijk al niet meer, dus dat is, dat, is wel een, wel, dat is wel een fijne. Dat vind ik wel een fijne. Dat ik uiteindelijk uh, dan toch maar... Uh, uh, de Vier rondjes lopen en dan zeg ik het was niet slecht, het weer was een beetje winderig, fris vanmorgen maar goed dan loop je in het bos heb je uh, weinig last van de wind. Dus dan uh, valt het ook best wel mee en voor de rest uh, ja, kijk vandaag, we kunnen vandaag weer uh, uh, qua competitie uh, een goede stap zetten, dus vandaag weer, uh, weer winnen. Natuurlijk, uh, wat de concurrentie doet, maar uh, nou ja, als we vandaag weer, uh, weer een potje winnen, dan uh, staan we daar weer voor. Dus uh, komt goed. Ik uh, denk dat er we vandaag weer iets gaat worden. Weer uh, sinds een tijdje terug de eerste thuiswedstrijd of weer een thuiswedstrijd. Dus dat is ook weer, uh, weer even, uh, even geleden. Drie vier was drie bestrijden geleden geloof ik. Dus uh, ja, dat, uh, dat is ook nog een uh, stukje. Dat er dan weer bij komt, dat je toch weer een thuiswedstrijdje had. Haar, ah, lekker. Nou ja, vanmiddag van max, gisteren kwalificatie max, helaas uh, tweede. Maar goed, uh, het waren in ieder geval uh, niet de Ferrari's die nou voorop stonden, helemaal niet de Mercedes. Dus daar hadden, hadden, hadden natuurlijk al heel veel Nederlanders een schik van, dat geloof ik graag. Met een 5 of zo, 6. Dus uh, ja, is, uh, is weer een goede. Maar goed, dan uh, die starten er 4 uur. Dan zijn we volgens mij net klaar. Nou goed, dan moet je natuurlijk spul opruimen uh, uh, gedaan worden. Dus uh, de, de, de start die ga, ik, uh, die ga ik missen. Maar uh, we zullen het wel zien. We zullen kijken hoe het valt. Ik ben benieuwd, we wachten af. Nou, dat was in ieder geval vandaag weer mijn, mijn klein kort zonnepraatje, niet veel bijzonders. Uh, ja, wanneer wel zullen sommigen denken. Ja, ik weet niet. Ik vind, gewoon, uh, ik vind het gewoon leuk, dus uh, nogmaals. Ik vind het uh, wel leuk om, uh, om dit uh, te zien en, uh, en af en toe die, uh, die gekkigheid van mij. Uh, sommige uh, mensen die, die ik dan tegenkom een reactie van, uh, ja, waarom doe je het eigenlijk? Ja, omdat ik het leuk vind. Ja, pff, meer niet. Ja, ik vind gewoon, uh, ik niet. Ik vind het gewoon, ik weet niet. Gewoon lachen. En ehm. Uh, ja, en dat is het. Dus ik, uh, het interesseert me niet zo heel erg veel. Ik vind het gewoon leuk. En als mensen willen kijken, kijken ze. Kijken ze niet, kijken ze niet. Ja, maar dan. Uh, broer, ik vind het daarentegen, als je het, uh, als je het leuk vindt om te kijken, geef het even een blauw duimpje. En dan even abonneren op de kanaal. Uh, ja, uh, mocht het uh, zijn dat het uiteindelijk uh, een keer wat, wat beter gaat lopen. Ja, misschien maak ik er wel een keer langere vlogs. Ik zal het zeggen. Andere vlogs erbij. Ik heb dat natuurlijk al gedaan op mijn YouTube-kanaal. Uh, van de stofjes, er staan nog wat filmpjes van vorig jaar nog, die ik heb gedaan. Dus een beetje in, in de ijskast beland, om eh, wat, wat meer te gaan, gaan youtube'en. Nou, er zijn wat dingen die dan tussendoor komen, waardoor het dan wat moeilijker wordt om, om, om dus te gaan youtube'en. Kijk, vorig jaar was het natuurlijk geen voetballen, dus heb je in de weekenden meer tijd om, om dat te doen. Eh, dan was het eh, in de vakantie, dus dan heb je die dingen nog een keer te, eh, te maken. Dus. Goed, we gaan naar het mooie weer, dus er uh, komen straks weer uh, daar gaan waarop ik uh, misschien met de motor uh, kan gaan. Dus kunnen we motorvlogs uh, maken nou, en dat soort dingen allemaal. Dus uh, Komt goed, nogmaals uh, als je het leuk vindt, blauw duimpje omhoog. Even uh, abonneren op de kanaal en dan uh, zie je de volgende keer weer terug. Dus ik zou zeggen in ieder geval voor vandaag een fijne dag en ciao.